Wat meer precies en waarom, waarom doe Het well, leuk. Maar dit is... Precies. Je over te tellen, ja, nee, dan vraag ik je ook inderdaad. Want als je nog niet, niks gekeken hebt, dan is het wel goed als ik je wat vertel. Yes. Um, het is ook handig als jij in het midden van het beeld zit. Want uh, Skype neemt dit op en ik zet yeah. het allebei naast elkaar, onze beelden. En dan, ja, dan, dan gaat het uiteindelijk net iets beter uitzien. Ja. Um, nou, hoe ben ik hiermee begonnen? Het is eigenlijk wel grappig hoe ik hiermee ben begonnen, want ik ben twee jaar geleden keek een beetje allemaal podcasts en dergelijke die, die ook redelijk lang waren en ongeknipt. En daar zag ik redelijk wat, uh, wat controversiële figuren en ook uh, figuren waar ik het mee oneens eens was grotendeels. Bijvoorbeeld, nou, ik ben redelijk progressief ingesteld. Ik heb liever niet die termen, want ja, dan ga je jezelf daarna gedragen. Maar... Ja. Als ik mezelf moet categoriseren, ben ik redelijk progressief. En ja. ik hoorde dan allerlei conservatieve stemmen in een ongeknipte ruimte, in een ruimte waarin ze gewoon een gesprek aan het houden waren. En ach, potje dat, dat dat slaat ergens op. Ik snap het. Ik ben niet ja. met z'n één, maar ik snap het. Het zijn niet, eh, het zijn niet verschrikkelijke mensen. Uh, <laughs> en terwijl je als, je als je naar andere media kijkt, of media waar het heel snel gaat, waar mensen eigenlijk constant in conflict zijn ja heb dat beeld wel heel snel, uh, omdat, uh, omdat mensen gewoon tegen elkaar aan het opboksen zijn, er wordt geknipt. Nou, iemand die zelfs zijn best doet om het juiste narratief te knippen, kan alsnog zijn eigen narratief erin, uh, ja. uh, erin gooien. Dus ik vond het heel leuk om gewoon mensen in gesprek te zien. Ja. En toen dacht ik, nou, hebben we dit in Nederland? Want het zijn wel leuk, maar het zijn wel veel Amerikaanse onderwerpen vaak. Nou, ben ik gaan kijken, toen vond ik niks. Toen dacht ik, nou, dan, dan doe ik het gewoon lekker zelf. En, ja, uh, ik heb toen uh, René ten Bos gemaild. Dat was toen de tijd denk de Denker als Vaderlands. Uh, met het idee van hey, zou je dat willen doen? Toen zei ik, nou ja, tuurlijk, lijkt me heel leuk om te doen. En toen vanaf daar ben ik eigenlijk begonnen en uh, um, nou, wie, wie heb ik eigenlijk geïnterviewd? Ik heb Lisa Westerveld geïnterviewd. Oh, ik heb ja. um, uh, Zoër El Yassini heb ik geïnterviewd. Oh, ja, wat oh, leuk. Uh, nou, veel filosofen natuurlijk, want ik heb dat gestudeerd. Uh, ja. Die ken ik. Um, nee, een aantal uh, antropologen, zakenlui en die, ja. het idee is ook, ook met vrienden van mij hebben we, hebben we ook over uh, Star Wars bijvoorbeeld gepraat dus we ook wel meer popcultuurachtig ja. het idee is dat uh, dat we in een medialandschap waar we zitten nu zitten in zo'n zo ruimte waarin alles heel snel moet, heel duidelijk en heel scherp gesteld moet worden. Ja. Dus je krijgt van mensen alleen maar antwoorden te zien. En antwoorden wanneer ze in een soort van conflict situatie zijn. Want, oh ja, ja. want om de een of andere reden denken we dat het, dat het beste gesprek een gesprek is waarin twee mensen tegenover elkaar staan en elkaar proberen te overtuigen. Ja. Dat heeft zijn functie natuurlijk. Ja. Maar het is niet de manier om de manier. Nee. nee. Dus mensen zien niet meer mensen met elkaar oneens zijn. Mensen zien ja. niet meer hoe het gesprek gaat. Mensen zien niet meer hoe ja. iemand tot een bepaald punt komt. Dus waarom die ja. denkt dat, weet ik veel, we uh, uh, uh, immigratie moeten, moeten betuigelen. Uh, ja. Dat het niet alleen maar hoeft te zijn omdat diegene een en een racist is of whatever. Ja, ja, ja. Altijd te noemen. Ja, ah, oké. Okay. Ja, oh, leuk. Nou, wat goed. een heel mooi, uh, mooi doel. Ja, dankjewel. En ik, vond het, ik vind het ook gewoon leuk om met, uh, met mensen gesprekken uit te gaan. Uh, dus ja, het, is, het is meestal. Uh, dus, dus ik, ik knip niks, alleen aan het begin. Dit ga ik natuurlijk niet inzetten. Uh, aan het eind misschien een klein beetje, als een beetje napraten. En zie het vooral ook als, een, als echt als een gesprek die we gaan ja. voeren. Um, leuk. en hey, uh, uh, ik kan je op YouTube vinden dan? Als, uh, YouTube vinden, Spotify, iTunes. Uh, Google Podcasts, ik denk dat jij, als jij een iPad hebt, dat je veel op, op iTunes kijkt. Ja, mm -hmm, yeah. Zou ik even, zo uh, zo moet ik daar even, oké okay, leuk, heel heel ik de ga ik, de link. ik zie Ik stuur je heel even de link, ja, hier. Ja. Uh. Okay. Yes. Ja leuk. Leuk uh, om elkaar zo te spreken, Martijn. Uh, ja, absoluut. Wij kennen elkaar natuurlijk van, uh, van Trigaam, daar was jij uh, geschiedenisleraar. Ja, uh, ja dat was mooi. Uh, ja. ik, ben, ik ben wel benieuwd, want ik kan me jou heel wel herinneren, maar kun jij mij nog herinneren op de middelbare school? Ja, dat, dat, dat, dat, jawel, dat is heel raar. Um, het is, um, ik ken je, ken je iedereen, nou, ik denk niet iedereen. Uh, maar met heel veel um, ja, leerlingen die, als je ziet, denk je: oh ja, en, uh, die ken ik. En soms zelfs dat je ook die, de, de, de naam weet. Soms zeg ik zo, zo de naam. Mag, en kan ik ja. zeggen: oh jij zat daar. Of, um, uh, of je handschrift was heel lelijk. Of zoiets. Hè? Uh, maar dat is niet bij iedereen. Maar het, is, het komt bijna niet voor dat ik zeg: sorry, ik heb je. Nee, je zegt me helemaal niets. Nee. Ja, ja, ja. Uh, Zou je uh, de iPad uh, nog een klein beetje willen draaien? Je bent weer alweer een beetje uit het, uh, uit het nog, midden. Zo? Nog een klein beetje meer? Ja, top, top, top. top. Zo, zo, zo. Top, zo. Dat, ja, zo? Ja, ja, ja, ja, perfect. perfect. Ja. Kijk, en ze, ja, gezichten veranderen natuurlijk, ze veranderen wel, maar ja, het blijft toch, uh, blijft toch hetzelfde gezicht. Dus dat is wel, wel grappig. Soms komt er wel een baard op. Uh, en, <laughs> en, uh, <laughs> ja, ik had, niet, ik had uh, uh, toen ook nog een, al een sikje, een beetje, en soms een snorretje. Ja, maar, uh, ja, ja. ja, ja dat was nog nou, wat minder dik toen. Ja. Ja. En ik had natuurlijk ook wel een opvallende naam, hè? Schat. Die, uh, die, ja. uh, doet je wel. Voor de mensen die niet uit Limburg kijken en die dit kijken of luisteren. Schat betekende het Limburgs schat. Dus ja. ik hoorde eigenlijk de hele dag door mijn naam geroepen worden door de school ja. heen. Um, ja. Ja. En, maar hij was natuurlijk ook heel gaaf. Dus uh, logisch dat iedereen dat, uh, <laughs> die connectatie daarbij had. Ja, stond ik bekend als een bedraaf leerling. Nee, maar volgens mij wel een, een, een, ja, een aardige, dus spontane. Hè? Wel, ja. je, je was geen, geen voorziening met Nee, dus eigenlijk... ik, ik, ik deed mijn best om buiten, de, buiten het schot te blijven, maar ik, ook, ik was ook. Hij was eigenlijk ik niet, niet, niet de meest brave leerling, moet, moet ik toegeven. Ja, ja, maar weet je wat het is? Kijk, eigenlijk. Alle, tenminste, ik, wat ik, ik heb maar vijf jaar lesgegeven, dus ik ben heel, helemaal geen heel ervaren docent. Maar wat mij die vijf jaar al is dat eigenlijk iedere leerling. Uh, hij is eigenlijk hartstikke lief, uh, maar soms in groepsprocessen kan van alles gebeuren, dat is een beetje het punt. Maar als je ze, als je ze een op een hebt of, uh, of, alle, of als ouders erbij zijn, dan zijn ze eigenlijk allemaal helemaal lief. Dus, uh, ja, ja inderdaad, het is natuurlijk ook een, het is ook natuurlijk een leeftijd waar je erg op zoek bent naar wat ga je doen, hoe ga je, hoe, hoe moet je je überhaupt gedragen ja. in een nieuwe setting. Dus uh, ik kan me voorstellen dat, dat leerlingen dan in een, in een klas heel anders zijn dan wanneer ze één op één spreekt. En al helemaal wanneer de ouders erbij zijn. Ja, zeker. En het puberbrein is ook, uh, dat is zo allemaal in dat hoofd uh, in ontwikkeling. Dus er gebeurt van alles. Het prioriteren gaat nog uh, niet zoals de volwassenen vinden dat het zou moeten. En als je dat weet, dan is het ook soms heel grappig. Dat is ja. ook wel zo. Ja. Ja, ja precies. En hoe ben je van, uh, van Rivianum naar Den Haag gegaan? Was dat uh, één groot stap of heeft u daar nog heel veel tussen gezeten? Ja dat, heeft, dat is wel een heel proces, want toen ik al docent was, toen zat ik wel in de politiek. Ik was, uh, ik was toen al uh, gemeenteraadslid. van toen gemeentesuster. Mm. Ik was echt zuster geworden, uh, want toen ik 19 jaar was, toen, toen studeerde ik in Utrecht, toen kwam ik in de gemeenteraad. En uh, dus dat is, dat is eigenlijk het begin geweest. En dat was toen heel. Ja, toen zaten we ook nog in die gemeenteraad, waren vooral oude mannen. Dus ik was daar relatief uh, jong, 19. En toen viel dat gelijk op. Dus toen werd ik door het CDA gebracht. Oh, een jongere flas die zette dus even een weekje in uh, Kijkduin, in zijn huisje. Met nog een paar andere jongeren die toevallig um, omhoog zijn gevallen in de afgelopen verkiezingen. En uh, dan kregen we daar les van. We hebben toen les gehad van Ruud Lubbers, we kregen les van uh, Norbert Schmelzer, uh, oh. van, die, van die oude bekenden. Zou ik maar zeggen. En ook van, het, van Financiën kregen we toen les van de woordvoerder Financiën in de Tweede Kamer. Niemand had ooit van woorden, horen, ik kende hem ook niet, dat was een ene, ene balkedemme. Dat wisten we helemaal niet, maar ja, wat er was dan blijkbaar woord voor de Financiën in de CDA-fractie. En uh, nou, toen zijn we daar, zijn we daar, ja, kregen we daar wat, wat, wat lessen over de christendemocratie en daarna ja, ik, ben, ik ben eigenlijk elf jaar gemeenteraadslid geweest. En uh, daarna werd ik uh, fractievoorzitter van Provinciale Staten, dus in de provincie. En daarna, um, ja, daarna uh, ben ik uh, buitenkant verkiesbaar voor de Tweede Kamer. En um, een echt breekpunt erin, want ik vond het altijd heel interessant. Ik heb het altijd geweldig gevonden. En ik vind het gemeenteraadslid is in die zin net zo mooi als Kamerlid. Het moet samenwerken. Je controleert mm. de regering alleen of van een gemeente of van een land. Um, maar ik heb um, de, campagne bij, de campagne van Obama en McCain, toen ben ik drie weken in Amerika geweest om te kijken hoe voeren die nog campagne. En Dat vond okay. ik zo, mee. vond ik zo veel meer interessant. Allebei, hè? dus we hebben bij McCain gekeken en bij Obama. En wat voel je daarin op? Nou een aantal dingen. Eén, uh, uh, veel meer geld zit daarin. Uh, maar ze zijn ook veel transparanter qua geld nou, als je daar 100 euro um, Sponsors moet je openbaar worden. Hier is dat toch altijd een beetje nou, van die, van die business-bijeenkomsten. Dus, uh, mm -hmm. dus het is minder geld, ja, maar ook minder transparant. Het uh, aantal vrijwilligers is daar enorm. Hè. Dit, is, dit is hier in Nederland. Niemand gaat hier een dag vrijpakken om voor Rutte of voor Marijnissen of voor wie dan ook even te flyeren. Dat is, helemaal, dat is hier niet. Hier, ja, heel soms hebben we dat als uh, als André Hazes doodgaat of zo, dan wordt iedereen gek. Of, uh, maar voor de rest zijn we wel vrij, uh, doen dat uh, niet. Maar vooral ook de uh, klantgerichte of de kiezergerichte benadering. En wij, het is echt niet lang geleden dat we in Nederland dachten: Weet je wat, we schrijven op wat wij belangrijk vinden. Daar hebben we goede vandaag aan. Daar hebben we ook goede vandaag aan. Met groepjes en brainstorm sessies, schrijven we dat op. En we gooien die allemaal in de lucht, die flyers. En de mensen zullen ze grijpen om te lezen wat wij belangrijk vinden. Het is echt nog niet lang geleden dat we zo dachten. En niet alleen in de CDAO. Ja, echt een soort marketingtechnische benadering van politiek was dat. Ja. Dat heeft nou, uh, volgens ja. mij, uh, hoe weet je het, uh, uh, Clinton is daarmee aan de slag gegaan, ja. als eerste, volgens mij, toch, in de VS? Ja, en die grassroots-methode, die hebben we toen in het vliegtuig al terugvertaald op mijn laptop naar kijk je kiezer. Dus Limburgs, dus hoe ga ik dat nou doen? En ik heb het gelijk opengegooid. Dus gelijk opengegooid van mensen: ik heb geld nodig voor mijn campagne. Dit betaal ik zelf aan mijn campagne. Maar eigenlijk de moet moeten betalen voor de wil steun steunen. Dus ik heb dat gelijk. Net zo transparant gemaakt als in Amerika. En ik ben ook vrijwillig, dus ik heb een campagnehuis, had, had ik toen zo'n war room waar mensen konden bellen, had ik een paar telefoons in Ik mocht mensen bellen, wie ze voor mij willen stemmen. En, en, en het, het, het, het, het werkt, dus sindsdien ben ik op voorkeur gekozen altijd. Dus leuk, dat is wel leuk, ja. ja. En want ik zie dat je vragen hebt op Facebook en dergelijke, dat je, dat je ja. wel echt je, die, die, je zoekt die verbinding wel echt op, gebruikmakend van nieuwe technologie en dergelijke. Ja, ja. dat ja, ik zei, toen ik in de gemeenteraad zat, dat is altijd, dat doe je dan als vrijwilligerswerk. of je krijgt een maar dan een onkostenvergoeding, maar daar word je niet rijk van, dat moet ik zeggen. En dat, dat doe je dan naast je werk of naast je studie. Dus dan heb je altijd weinig tijd. En toen kreeg ik ook net mijn vrouw de eerste kinderen. Dus ik was en de gemeenteraad zit en docent. Uh, en uh, de, het gezin dat explodeerde hier. Uh, dus dan heb je daarvoor geen tijd, zus, geen tijd. Uh, en toen zei ik, als ik ooit oh, van de kiezer aan belastingbetaler fulltime politicus mag zijn, dan wil ik het spreekuur. Dat als iemand me wil spreken, dat kan. Dus elke maandagochtend heb ik in een café op de markt. Zit nu niet in verband met corona, maar normaal gesproken elke maandagochtend uh, spreken we in een café op de markt en op dinsdagavond op uh, Insta en uh, Facebook. En welk café is dat? Dat is het café van, uh, dat naast hotel de Limburg ligt, de Kroon. De Kroon, Ah, oké, leuk. Naast naast hotel de Limburg. Leuk. Ja. ja, het is leuk om te ontdekken dat hier in Sittap ook nog heel veel gebeurt. Want ik, heb, ik ben hier heel lang niet geweest en ik ben er nu ongeveer een maand of twee en hopelijk ben ik over een twee weken weer weg. <laughs> uh, niks ten nadele van Zitten. maar mijn goed, mijn tijd heeft hier, is hier verstreken. Maar als ik hier terugkom, voelt het alsof, alsof er niks gebeurd en niks veranderd is. En als ik dan dit hoor, denk ik van, ah ja, tuurlijk, hier gebeurt natuurlijk ook van alles. En dat is ook leuk om te zien. Um, ja. Maar je zegt al, je, je was al op je 19e al actief eh, in de politiek, en dat is al redelijk jong voor de meeste mensen. Um, tenminste, ik weet niet of dat voor jouw generatie ook geldt, maar zeker voor mijn generatie is dat erg jong. Van waar die interesse? Waar kwam dat vandaan? Nou, dat kwam eigenlijk van. Uh, twee, je hebt een um, diepgelegen. Ja, oorzaak zal ik maar zeggen en een directe aanleiding. Mm -hmm. uh, de oorzaak was, ja, ik, ik ben misschien ook wel heel raar. Ik, uh, dat stond ook al op mijn rapport op de basisschool, dat ik uh, me overal mee wilde bemoeien. En het liefste de leiding dan, dat stond ook al op het rapport. Nou, dat heb ik, probeer ik af en toe te onderdrukken, maar soms komt dat toch boven. En, uh, dus ik bemoeide me in het dorp, ja echt al op de jonge leeftijd met van alles. Ik was heel actief bij de voetbalclub, organiseerde van alles, ik deed mee bij de harmonie. Ik, mocht niet bij de schutterij van mijn ouders, maar ik ging wel kijken altijd naar de schutterij. Ik was heel actief misdienaar bij de kerk en ging ook mee als we met besturen naar al die oude mensen ging. Maar uh, nou, ik weet niet wat ik allemaal orde ging. bij de buurtvereniging niet te vergeten. En um, ja, dus altijd als er dan iets van mensen van de politiek werden, waren dat toen altijd bijna altijd CDA'ers. Uh, omdat die altijd ook toen bij ons in die vereniging rondliepen. Dus die bus, die, men, die kende ik op een gegeven moment, ook. En ik vond het ook goed dat zij daarmee bezig waren. Uh, dus, nou, dus dat is de dieperliggende oorzaak. En toen kwam er direct de directe aanleiding dat er een autosnelweg werd aangelegd vanuit de A2, bij NETKAR, richting het Duitse roergebied. Duitse uh, en die autosnelweg, die Nieuws, of ten noorden van Nieuwstad, het dorpje waar ik bij mijn ouders woon, of ten zuiden, of midden, dwars, doorheen of eronder door. Nou, Toen zei ik dus tegen die senior ja, van, ik zeg, hé, hey, uh, hoe gaat dat met Nieuwstad dan? Ja, hoe ja, dan doe eens even kijken, ik woon in Roosteren, zegt zij dat zei de praatste. Toen zei ik, ja, hallo, dat is lekker. En hij zegt, ja, dan doe mee. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik dan wil ik wel in de gemeenteraad. Nou, dus, dat is natuurlijk wel ambitieus. En dan zegt ze, nou, rustig aan, rustig aan. Meteen al die politieke onderhandeling. Ja, en, en, en, en toen kwam ik op een onverkiesbare plek, want toen ben ik gewoon gaan aanbellen en ik dat ding. Eh, ik ben Martijn en ik wil in de gemeenteraad, want hier komt een hele al altijd snelheid. En eh, ja, toen kwam ik op voorkeur erin. Toen zat dus, dus ik ineens in de gemeenteraad. Toen ging dat. was heel leuk, ja. Dus uh, er was een directe aanleiding, dat was dus die snelweg dat je ja. eigenlijk niet wilde hebben of je wilde dat er ook dat, rekening gehouden werd ja. met jouw, ja. jouw leefomgeving. En dat was ook een diepere oorzaak. Ja, ja ja, ja. En, ja en dat was dus eigenlijk diepe oorzaak, is dat ik altijd wel graag bemoeien heb met alles wat mensen ah, ja. zelf organiseren en uh, hoe je dat kunt versterken. En, en dat vind ik dus ook altijd... Um, belangrijk, ik zeg het ook tegen bijvoorbeeld mijn secretaris, mijn medewerker, als mensen zelf iets georganiseerd hebben, is het altijd belangrijker dan wat de overheid daarvan vindt of wat één iemand mm -hmm. is en eentje doet. Dus dat, is, uh, dat, vind ik, dat vind ik echt heel mooi. En um, nou, dus toen ben je daarvan raadslid geworden, dat heb je een aantal jaar gedaan. Hoe was de stap om vanuit daar naar Den Haag te gaan? Um, wat veranderde er dan? Als ik het zo mag zeggen. dat is een heel ja. grote vraag natuurlijk, maar ja. ik weet zeker dat als je die vraag stelt, er dan meteen al wat, wat associaties bij naar boven komen. Ja, er nou, zat, zat één ding tussen, dat nog tussen dat ik, en daar heb ik echt heel veel geleerd. Toen uh, zat er Provinciale staat tussen, er was een hele tijd het CDA Limburg, is altijd, uh, in Limburg was in het verleden altijd verre de grootste partij. Is nu is anders, nog dus wel steeds de grootste, maar wel ongeveer even groot als bijvoorbeeld de PVV of ja. Maar we waren het de grootste en uh, toch was er een enorme, en de, de pijlen daalden en er was intern een grote knoppartij, wie moest nou de gedeputeerde de worden, weet je wel, de, alle mannetjes die zeiden van ik wil er wel worden, naar. dus die kwamen er niet uit wie nou lijsttrekker mag worden. Ja, ik was in Amerika geweest, ik was overal in die afdelingen geweest om te vertellen hoe die campagne moest voeren. Veel mensen kenden mij toen in het cdl in Limburg en toen zeiden, van, zou jij dat niet willen doen? Want ik, was, ik wilde helemaal geen gedeputeerd worden, dus ik was voor niemand in gevaar. Dus toen werd ik strekker van het in Limburg ineens. En de PVV woont toen net in Limburg, dat is een aantal jaar geleden. Mm -hmm. En in 2011, en toen werd de PVV de grootste partij. En uh, ja, wij ook met tien zetels en wij, de tweede, ook met tien zetels, Maar ze hadden net iets meer stemmen. Nou, toen is een hele moeilijke periode van samenwerking kort met de PVV. Want, die wilde, want wij zeiden, ja, jullie hebben gewonnen, zeg maar met wie jullie willen. En toen zeiden we, ja, wij willen alleen als het CDA ook mee. Toen wij ook zo'n grote partij waren. Dat is goed, maar wel onder onze voorwaarden. Dus hele lange onderhandelingen met de PVV. Ja, dat is volgens mij nog een jaar niet goed gegaan. De eerste keer dat zij zich daar niet opnieuw hebben. Dan kappen we over, jullie houden niet aan de afspraak. En dat was precies... Wat is er toen gebeurd dat zij zich niet aan de afspraak hebben gehouden? Dat uh, was wel toen de Floriade in Renno. Dat is zo'n wereldtuinders uh, tuin, uh, wereld, tentoonstelling, om maar even zo te zeggen. Een agrarische tentoonstelling. En de grootste investeer, een van de grootste investeerders was toen uh, vanuit uh, Turkije. Turkije investeerde heel erg daarin. En wij voelden hoe dus, beetje de buiten natuurlijk wel aan, uh, aankomen. We hebben toen vastgelegd: we gaan wel goed onder onze in buitenlandse investeerders. We ontvangen alle mensen uit het buitenland die het goed voor hebben met nee, Limburg goed. Dat nou, hadden we allemaal dus vastgelegd. Maar... PvV allemaal ondertekend, lesjes. Totdat die president Buhl, die kwam toen op bezoek in Limburg, ontvangen door Hare uh, Majesteit Koningin Beatrix destijds. En toen zei de PvV-fractie tegen hun gedeputeerde, je mag die buhl geen hand geven, want die Turken die vertrouwen me niet. Dus ja, wij zeiden: wat is dit vertrouwen? Dat zijn gedeputeerden niet van de PvV, die zijn gewoon heel Limburg gedeputeerd. Die alleen van jullie fractie, wat een idee. Nou, en daar begon eigenlijk. De, uh, we, nou, daar hebben we het toen over gehad. En toen, en toen hebben we gebroken. En die dag daarna zij Wilders, want die zat toen zeven weken in het katschuis met Rutte en uh, Maxime Verhagen te onderhandelen over een extra bezuinigingen. Toen had je die gedoogssituatie die gedoog met de haar ja. destijds. Ja. En dus, wij zeiden op vrijdag ook kappen met de PVV, en zaterdag zei Wilders, we kappen met, uh, met CDA en VPD. Snap je? Dus uh, dat was ja. een hele moeilijke periode. En daarna uh, kwam ik op de lijst voor de, de Kamer, en toen zag ik in de Tweede Kamer. Hoe is het om met een partij samen te werken of samen te moeten werken? Want ze we zijn gewoon de grootste in, in Limburg geweest. Dus als je zegt, het is belangrijk dat we, dat we doen wat de kiezer wil... of dat we naar de kiezer luisteren... Uh, ben ik van mening dat je ook inderdaad met zo'n partij moet samenwerken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms een ongemakkelijke positie geeft... omdat je op sommige vlakken het zo oneens bent met elkaar... Uh, maar ja. toch door één deur moet gaan. Nou, er komt een breekmoment natuurlijk, uh, zoals je net zei. Uh, maar hoe is dat om zo'n zo samenwerking aan te gaan? Hoe, hoe, hoe? Ja, ja dat was echt heel, was wel heel lastig hoor, want uh, je had, punt 1, maar allemaal opgevaren politici en dat is helemaal niet erg, maar dat maakt soms, ze hebben zich, ja, uh, dus ze weten eigenlijk helemaal niet waar beginnen we aan. En zij moesten, zij waren blijkbaar zo georganiseerd, dat ze bij alles goedkeuring van verwilders moesten hebben. Dus als je dan over iets onderhandelt, dan moeten ze weer even naar buiten. En, Vind ik goed. Dus, uh, dus dat is qua doen en laten een heel lastig. En, ja, en als, ze er, als ze het niet meer weten, dan beginnen ze hun normale plaat af te spelen van, wat kwam jeugd die en buitenlanders en dat soort dingen. Dus dat maakt het wel heel, En dat je echt denkt, ja, er zijn dus wel mensen die echt zo denken uh, in, uh, in Nederland. Dat is wel heel, heel bijzonder, want je denkt dat hij, goh, uh, wij bereiden alles voor bij ons in de vereniging, bij het CDA, met denkclubjes en commissies die er nog eens gaan kijken en dan gaan we ergens op werk bezoeken en dan gaan we nog eens ergens op werk bezoeken en dan heb je een standpunt. En dan denk je dat standpunt, dat is toch wel een heel goed standpunt, denk je dan, we is zo over nagedacht. Maar, maar blijkbaar, en dat zien we ook bij Forum bijvoorbeeld, die maken gewoon standpunten, die, die denken eens even kijken, wat zal ik eens? oh ik pak dit, weet je wel, of ik pak dit. Dus dit is even, dat was voor ons oude wetse partij, denk ik dat, we ja. op de goede manier, die de, echt heel. Heel erg lastig. En ik weet ook bij de laatste verkiezingen van provinciale staten toen voor over democratie, dus heel erg hoog. Die hadden de dag voor de verkiezingen op de website staan: de verkiezingsprogramma volgt. De verkiezingsprogramma volgt. Gewoon de dag voor de verkiezingen. Dus, dus bij, nog steeds zitten wij een beetje parallel over voeren. Wij denken nog steeds dat de inhoud verschrikkelijk belangrijk is voor wat de kiezer uh, vindt. En uh, ja, dat maakt soms dat je wel uh, ja, even moet, moet schakelen. Ja, ik heb ook een beetje het gevoel alsof um, CDA komt over als een, als een soort van, van nette uh, net, net, net, uh, en dan toch wel, toch wel wat, wat oudere man die, die goed voorbereid en de inhoud en heel sec leest wat er wat, uh, weet veel wat de motie is of wat, uh, uh, waar, waar het debat over gaat. Maar tegelijkertijd heb je steeds meer een tendens, ook in de Nederlandse politiek, van mensen die heel hard zeggen waar zoals zij het zelf zouden beschrijven zeggen waar het op staat en dan ja. nou, laat ik even in het midden of dat ook zo is of niet maar dat is hoe ja. ze zichzelf, uh, zichzelf zouden beschrijven en het is natuurlijk heel lastig om daarmee om te gaan want als iemand zo snel met de tong is uh, en jij alles wil voorbereiden um, ja. is het natuurlijk in, in het in het in the heat of the battle heel lastig om daar om dat, om dat te kunnen pareren. Ja, ja uh, zeker. Omdat het een, een, een, een punt is, uh, ik ben er ook overtuigd dat het bestuur van mijn land ook niet alleen met quotes kan. Hè? Dus Daar ben ik echt ten diepste van overtuigd, want um, het, het rare is, al die kiezers en die belastingbetalers, die huren 150 kamerleden, inclusief mij, huren jullie in voor veel geld. Jullie betalen ons goed om ons te verdiepen in een aantal zaken, om daar op basis daarvan een beslissing te nemen. Jullie betalen ons dus veel geld om ons te verdiepen. Maar vervolgens vinden we wel dat het heel, altijd heel snel moet en het moet kort en het moet uh, allemaal heel, uh, uh, heel helder en makkelijk zijn. En terwijl dat bij sommige dingen natuurlijk niet zo is. Want de belangen, en dat is ook het mooie van uh, wat je in Den Haag ziet, de belangen die komen van alle kanten. Er zijn 17 miljoen mensen die een belang hebben, er zijn weet ik hoeveel bedrijven die een belang hebben, er zijn verenigingen die een belang hebben stichtingen, onderwijsinstellingen, NGO's, mensen die op bezoek komen hebben een belang, mensen die asiel komen vragen hebben een belang. Dus het is ook niet mogelijk om alles in de 280 tekens van een tweet uh, te doen. Uh, dus, en, uh, dus, uh, dus ik probeer ook altijd vaak het spreekbeuren te zeggen, ja, democratie is ook niet sexy en het gaat ook niet snel. Want kijk, het nadeel van democratie is dat iedereen mag meepraten. Ja, dat is een nadeel, maar dat kost nog wel eenmaal tijd. Dus iedereen die zegt in de Kamer die je voorligt dat het snel kan, ja, die niet, dat kan niet. Want op zijn minst moet eerst 150 mensen dan hebben gezegd wat ze vonden. En je hebt ook nog het recht om uit te leggen waarom je zit. Dus uh, kijk, ik zei toen ik docent was op hbo 5 gaf ook wel eens maatschappij. En dan zei ik, nou ja, uh, Mensen als Gaddafi, uh, die komt dingen veel sneller dan op de Nederlandse overheid dat kan. Ja. <laughs> dat, dat heeft ook zijn nadelen. En dat willen we niet. Dus, uh, en het kost ook geld. Ja, democratie kost ook geld. Dus dat is, en dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Het gaat niet snel en het kost veel geld. Maar als we het met z'n allen goed doen, dan is het wel heel duurzaam. Dus dan heb je een de cliché. Laat ik ook, maar eens een cliché erin knallen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, heel goed. Want... Dit is inderdaad ook wel een, een groot probleem waar we mee te kampen hebben, of een groot probleem, een, een moeilijkheid waar we mee te kampen hebben, omdat uh, we, we leven in een, in een redelijk sterk bureaucratische samenleving en dat heeft enorme nadelen, echt enorme nadelen, uh, maar tegelijkertijd is het ook een voordeel dat je niet zomaar alles kan doen. Want wellicht zou je nog meer kapot kunnen maken als je nu heel snel dat ene probleem waar we nu mee te kampen hebben probeert te op te lossen door allerlei regeltjes voorbij te gaan. Wellicht maak je meer kapot aan de liberale democratie door die ene persoon uit te zetten of binnen te houden uh, omdat het op dat moment het meest empathisch of sympathiek ja. is wat je zou moeten doen. Waar we wel mee te kampen hebben denk ik is dat steeds meer, min, minder mensen... Ik weet niet of dat steeds minder is, maar een, groot, een groeiend geheel van mensen niet begrijpt wat er aan de hand is. Niet begrijpt waarom bepaalde dingen niet gedaan worden. En dat is denk ik wel een moeilijkheid of misschien... Uh, en ik, ik zeg niet dat dat alleen een probleem van de politiek is, maar ik denk dat de politiek ook daar op bepaalde stukken gefaald heeft. Maar onze maatschappij als geheel, dat idee van een soort van polis verloren heeft. Van een samenleving als polis verloren heeft. Misschien wel steeds meer aan het winnen is, doordat we met problemen te kampen hebben die ons allemaal raken en daardoor groeit dat uh, welbehagen steeds meer. Uh, maar en zeker in de afgelopen tien jaar zijn we dat steeds meer kwijtgeraakt. Ja, ja. ja dat, eh, absoluut. Hè? Want, en, maar je hebt het over partijen waar je mee samen moet werken die lastig zijn. Er is nog zo'n partij die vind ik heel lastig en die ik ook denk ik, een hele slechte invloed op te staan Dat is een partij als D66. Hè? Dat, is, eh, dat zijn allemaal vriendelijke, nette, hooggestudeerde mensen. Maar die, hebben, die zitten zo op uh, het belang van het individu en het recht van het individu, en ik ben er niet tegen. Hè? Ik bedoel, ieder individu is uniek en ieder individu heeft rechten, maar je hebt niet alleen rechten. Mm. En, uh, het feit, en een overheid is er niet constant voor het individueel belang van ieder individu. Mm. De overheid is er voor de gemeenschap. En het gemeenschapsdenk heeft onder invloed van zo'n partij als D66 enorm aan verloren, omdat het ook zo het klinkt zo lekker. Hè? Zo van: ja, jongens, je mag doen wat je wil en je bent vrij. En, bedoel, het is, als wij, we klagen wel over de ouders van tegenwoordig, die niet meer mee tegen hun kinderen durven te zeggen. Maar dat is dus, dus zo'n vader als deze en zes. Dat is echt wel heel gevaarlijk. Die durven geen nee meer te zeggen meenemen naar een feest? Is dat is toch normaal, moet toch kunnen? Ja, Eigenverantwoordelijkheid, leuk. Ja, dan ga je wel eens pubers. Ja, dus, snap je? Dus dat, is, um, dat, dat vind ik net zo gevaarlijk. Misschien nog wel gevaarlijker dan bijvoorbeeld een PVV, omdat een PVV gewoon eigenlijk eerlijk, eerlijk is over hun bedoelingen. Ja, die studenten er geen doekjes over te vinden. Uh, en dus, dus, um, en zo'n invloed vind ik. Dat heeft uh, de, het gemeenschapsdenken enorm geschaad nog steeds. Nou. Je ziet dat op het moment dat nu zoiets als uh, corona geldt, dat mensen zien van hey, wacht even, uh, oh, als het dus erop aankomt, dan kan ik dus toch niet helemaal alleen. Dan kan ik niet zonder, of moet ik toch samenwerken met zus of zo. En dat uh, ja, het is wel erg dat daar zoiets voor nodig is. Dus dat, uh, maar, ik, de, maar terugkomt op de vraag, excuus mm -hmm. voor de zwange inleiding. Nee, doe je ik, heel, vind, heel graag. Ik vind dat, de, uh, dat uh, je merkt dat, de overheid natuurlijk altijd wat achter de feiten aanloopt ja. dus ook qua ontwikkeling. Nou, Dat is heel erg, dat moet je proberen zo kort mogelijk te houden. Aan de andere kant, um, de innovatie zal nooit van de overheid komen, dus die krijg je altijd door de maatschappij zelf, of ondernemers, of bedrijven, of de wetenschap. Dus het is ook weer niet heel gek dat de overheid niet altijd... Het zou niet goed zijn als de overheid naar de innovatie kwam. Dus Dan zit je bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar alles van, alles van de overheid is, zou ik maar zeggen. Dus, mm -hmm. Uh, maar het systeem, uh, als je het vergelijkt met hoe we winkelen, boodschappen doen, leren, met elkaar communiceren, dat gaat allemaal zo snel en kort, terwijl de overheid nu steeds eigenlijk zit met het, ja, het stelsel van uh, 1848. Snap je dat eens even? Dus de, je ziet dat dat wel vreemd, dus dat daar wat anders kan, dat, uh, ik denk dat dat is ook geen vraag is, maar het is meer een vraag van hoe gaan we dat doen, wat beter is dan dit en niet slechter maken. Want ik ben er ook van overtuigd dat de democratie en de bureaucratie er soms voor geldt dat je niet te snel iets uh, omgooit. Kijk bijvoorbeeld wat in, de, in het uh, Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Mm -hmm. en decennia lang is gewerkt aan een Europese Unie. Die kun je voor of tegen zijn, dat mag allemaal. Maar op één dag, met één referendum, heb je al het werk van jarenlange denkwerk en investeringen worden in één keer bang weggegooid. Met één dag referendum. En dat vind, ik niet, dat vind ik ook niet gezond. Dat is te zeer warm van de dag. Uh, ja, nou, dat, maar dat is natuurlijk nu niet met één dag gedaan. Het is natuurlijk wel het heeft wel een aanloop gehad van jaren en jaren. En we zijn er nog steeds mee bezig. Ik bedoel, dat, die keuze uiteindelijk is in één dag gedaan. Maar ja. Ja. De, de, de, de vormgeving ervan en de aanleiding naar wat mensen gaan kiezen, heeft natuurlijk wel heel lang geduurd. Ja, maar bij, bij dat soort dingen. Kijk, als je dus uh, op één moment mensen laat kiezen, ja of nee. Nee, zoiets belangrijk, ja, dat, um, dat is eigenlijk vragen om problemen, want dan, um, dat, dat, dan zit je weer op dat stukje van, uh, uh, er zijn een aantal dingen die zijn niet zo simpel uit te leggen als het wilt in de Europese Unie, ja of nee. Ja. Mm -hmm. uh, wat, wat, wat, wat, wat is de Europese Unie en wat wil je wel en wat wil je niet, dus het is het allemaal nuances staan. We betalen ook heel veel mensen om die nuances te kunnen maken, want kijk kijken dat gedeelte natuurlijk wel en dat niet. En als je dan één keer zegt, weet je wat, we doen op één dag, mag iedereen ja of nee zeggen. En dan is dat het ja. punt waar politici refereren nu nog. want Ja, maar de kiezer heeft doen, zegt ik, dat wel of niet wil. Dat snap je. En dat is, ja, kijk, vertraagde tijd kan soms ook zijn functie hebben. Dus mm -hmm. dat, is ook, dat ja, vind, ik niet, vind ik minder, minder verstandig. Wat had, je, wat, wat had je wijzer gevonden van de uh, Verenigd Koninkrijk om te doen in dat geval? Want er was wel geroer van mensen die niet tevreden waren met Europa. De uh, Verenigd is altijd een soort een beetje een buitenbeentje geweest. Ja, uh, ja je, je had ook kunnen zeggen van we maken daar, uh, we, we gaan het beslissen in het jaar. Of uh, we gaan het beslissen na de komende verkiezingen. Dan, dan, is het een soort, dan worden we een soort verkiezings. Item. En dan, dan heb je wel een veel langere tijd uh, dat mensen hun mensen kunnen kiezen. En dan, zit er, dan heb je misschien dat het ja-kamp of het nee-kamp zo winnen. Maar dan zit er wel ook nog altijd een nee-kamp in uh, bij, die wel hun uh, invloed kunnen uitoefenen. nu is er gewoon, uh, dus er zit in het parlement altijd ook wel een grote meerderheid of een grote minderheid die het niet vond of anders vond of die nuance kan aanbrengen. En ook nadat je ziet, altijd richting de verkiezingen, dat iedereen zijn standpunten verscherpt. Tot hele scherpe standpunten. En je ziet dat na de verkiezingen. Hè, daar kan, is ook ruimte voor nuance. Ja, ja wel is soms, dat is soms. kun je zeggen dat is niet leuk. Maar ook dat is goed. Want uiteindelijk zijn er maar een paar mensen die echt heel scherp die mening hebben. En in de maatschappij is het toch altijd, zit er ook heel veel achter. Alleen de hardste schreeuwels, die hoor je. En die lees je in de krant. En die zie je op de tv. En die zie je op de social media. Ja. Maar heel veel mensen die het net wat minder vinden of net wat meer genuanceerd, ja, die zie je natuurlijk niet zo snel op de radio of op de tv. Ja. Wat vind je daar zelf van? Dat je als politicus eigenlijk heel vaak uh, eigenlijk aan het variëren bent in hoe je je uitdrukt en wat je zegt en wat je niet zegt. Zoals je al zegt, na verkiezingen toe ga je steeds meer scherper uh, zitten en als dat voorbij is ga je weer meer naar elkaar toe. En, um, maar ik ook merkte toen ik met Zohera aan het praten was van ja, eigenlijk zijn we het over heel veel standpunten eens, maar we brengen verschillende nuances aan en dat, en dat kan gevolgen hebben, grote gevolgen hebben voor hoe je beleid zou invullen. Maar we willen allemaal een, een, een effectieve samenleving, we willen allemaal een gezonde samenleving. doen. Um, hoe, hoe, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Dat je eigenlijk constant dat, dat moet aanpassen aan de context? Ja, ja dat, dat, is, dat is lastig, want als je iets vindt, ga je daar in de tweede kamer, op die betatbaan noemen we dat, dat is dan die baan waar je de formulier kunt afhalen, maar dan staan op de dinsdag ook alle camera's klaar voor coach. En dan zeggen ze, kun je daar of daar wat over zeggen? Ja, zeg, nou, dat is wel zo, maar we weten wel dat. Ja, zeg die, past het binnen 10 seconden of niet? <laughs> nou, en, en, en, en, en dan moet je kiezen. Ja, dan moet je kiezen, dus dan kan het binnen 10 seconden. Dan kom je op tv en kan het niet binnen 10 seconden. Dan kom je niet op tv, snap dus dat, dat je? Dat zijn hele harde keuzemomenten die je dan uh, moet, moet maken. Um, dus, uh, dus het is goed om altijd goed na te blijven denken, wat is nou, waar wil ik naartoe? En dat je dan soms wat laveert met tegenwind en dat je soms een linksbuitenbocht buitenbocht pakt en soms een rechtsbuitenbocht. Dat, dat kan best, maar je moet wel zeggen, van, kom ik wel uiteindelijk met het schip. Um, in, de richting, in de richting waar ik, wat, wat ik belangrijk vind voor, voor Nederland. Ja, soms is, dat, uh, soms is dat lastig. En dan zie je dat als je geen, uh, want ik heb zelf ook, ik begon als Kamer in de oppositie met het CDA, wat eigenlijk best wel eens leuk was om te doen. Ik kwam als coalitieleider van Limburg, waar je iedereen probeert bij elkaar te houden en op een mening een beetje bij elkaar te duwen en niet te veel extreem. Kwam ik van leider van de coalitie, werd ik ineens. Uh, oppositiekamerlid, waar de VVD net bezuinigd had op infrastructuur, er stond altijd file op de A2 Limburg. Ja, dat is nog mooier dan dat. <laughs> dus, en ik was woord voor de Infra, dus ik kom da elke dag er schelden op het verschrikkelijke kabinet wat niet goed ging. <laughs> um, en uh, nou, en daarna, uh, daarna moet je het zelf doen, dan zit ik zelf voorbij. Ik ben helaas geen woord voor de Infra meer. We hebben wel wat meer geld voor Infra dan wel. Maar nog steeds zijn er al files, op dit moment niet in, in verband met corona. Ja. Dus, dus, uh, ja, dus, dus dat, is ook, dat is wel ook lastig, ja. En, uh, maar het, het, ga, het, het kern is, zorg dat je wel weet waar je naartoe wilt. En, uh, nou, en, en voor mij geldt dat ik het, het gemeenschapsdenken. Hè, dus Het meer de, uh, denken van wat goed is voor de groep, voor ons, daar zit ook wat goed voor mij bij. Terwijl ik idee heb dat de meeste mensen op dit moment in de wereld denken. Wat goed is voor mij doet hopelijk geen pijn bij de buurman. En dat is een hele andere manier van benaderen. En als ik daar aan mee kan werken, dan wat als dan, dat we meer gemeenschap denken, dat is mijn ambitie voor de komende jaren. Ja, interessant. Uh, wat, wat vond je leuker? De oppositie of de coalitie? Ja, je kan nu niet zeggen dat je de oppositie <laughs> leuker vond. Ja, nou, ja. Het, oppositie is, het is, het is natuurlijk wel heel leuk. Omdat je dan, ja, um, je hoeft niet af te stemmen. Met Kijk, het ja. is nog een beetje, we zeggen voor en na de verkiezingen, dat zei je net nou, ook. Oh, het punt is, je, kunt, als je voor de verkiezing zeg je allemaal hele scherpe dingen, maar na de verkiezing moet je wel samenwerken met anderen. Hè? Dus dan moet, je, ja, dan moet je wel eenmaal uh, soms dingen laten varen. Ik bedoel, als je uh, een vriendin hebt en je krijgt een uitnodiging: kom je naar het feestje? Dan zou ik niet zeggen: ja, ik kom naar het feest. Maar omdat je in de coalitie met je vriendin zit, moet je zeggen: wacht ik moet hier even overleggen. En dan misschien moet je zeggen: ja, we komen pas om tien uur of we gaan wel om elf uur weg. Snap je? Dus dat is, maar zo gaat het ook in de politiek. Van tevoren zou je zeggen: ja, dit weet ik, maar je moet even overleggen. Het voordeel daarvan is dat je natuurlijk wel voor meer dingen een meerderheid krijgt van wat jij vindt. Want jij kunt zeggen, ik vind mm -hmm. dit belangrijk. Wat heb ik, hoe kunnen we het organiseren? Dus in de coalitie krijg je wel echt meer gedaan. Dus dat is, dat is goed zo. Maar in de oppositie kun je je wel heel duidelijk profileren dat je constant kunt alleen maar op te zeggen wat jij ervan vindt. Ik vind ja. dit. Ja. En, dat is, terwijl, ja, en dat, is, dat is ook wel eens leuk om te doen. Ja. Ja. Ja inderdaad, je hoeft gewoon minder, minder richting te houden met, met ja. veel grotere relaties ja. en Maar je krijgt wel minder gedaan, je krijgt echt wel minder gedaan. En ik zou haast zeggen, je moet allebei iets gedaan hebben. En het is niet gezond om altijd maar bij de macht te zitten, zou ik maar zeggen. Maar uh, je moet ook niet altijd maar in die oppositie willen blijven zitten, want dan uh, weet je ook, uiteindelijk ja, uh, scheld je dan veel, maar bereik je heel weinig. Ja, het is ook wel interessant dat je inderdaad uh, het ene vier jaar in de oppositie kan zitten en de andere vier jaar weer in, weer in, uh, weer in de regering. Um, dat is niet iets wat vaak voorkomt, denk ik. Uh, dat je zoveel wisselt. Misschien één keer zoals jij nu gedaan hebt, maar het lijkt me sterk dat je nou elk vier jaar gaat wisselen. Ja, ook als je überhaupt doorgaat als uh, politicus. Ik um, wil een vraag stellen, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Uh, omdat ik heel erg in mijn hoofd zit nu: oh, wauw, wat voor switch je moet gaan maken als je opeens van oppositie naar, naar kabinet gaat. Dat is natuurlijk voor jezelf ook uh, heel erg schakelen en, en jezelf heroriënteren. En nadenken: oké, okay, wa, waarom ben ik nou een politicus geworden en wat, wat wil ik gaan bereiken? Ja. Ja. Voor een deel blijft je Je taak blijft in principe ook weer hetzelfde. Hè? Je controleert de regering, want dat moet je zowel vanuit de oppositie als de coalitie even hard doen. Afgelopen debat maandag was het over defensiematerieel. Uh, en uh, daar zie je uiteindelijk, daar zit dus op als het ware oppositie te voeren tegen mijn eigen minister, CDA-minister Beideveld. Dat zie je ook in de koppen van de krant zijn daarna van uh, CDA-bost met eigen minister over beleid. Dus dat moet je wel ook blijven doen. Ik zou ook nooit uh, toestaan dat ik alleen maar een applausmachine ben voor mijn eigen ministers, want dat kan ik er net niet zitten. Mm -hmm. dus, uh, maar je rol is in die zin anders, dat je, uh, ja, dat je voor de komende vier jaar en je handtekening zet onder een aantal gezamenlijke afspraken en die handtekening zet je niet als je in de oppositie zit. Dus het voordeel is, je blijft niet gebonden aan die handtekening als je in de oppositie zit. Het voordeel is in de coalitie dat de dingen waar je de handtekening onder hebt, die gaan we door en daar zitten ook dingen van jezelf bij. En dat is, uh, dat is, dat is fijn, dat is het verschil. Dat is maar fijn, in, in, ja, het principiële werk, het controleren van de regering, dat blijft los van welk akkoord je ook gesloten hebt. Je controleert de regering, zowel in oppositie als coalitie. Ja, en je zegt nou dat je ook, ja, dus je kan in de Kamer botsen met je eigen minister. Is dat is dat, uh, is dat gebruikelijk? Want ik, ik, wat, ik, wat ik nog niet helemaal begrijp aan de Nederlandse politiek is, of we nou echt een partijpolitiek hebben, dus waarin de de partij waarvan je bent, grotendeels bepaalt wat je wel kan en wat je niet kan, of dat de individuen van de partijen vorm geven aan wat de, wat de partij is. Dus hoe, dat, hoe die wisselwerking werkt. En wat misschien een beetje zorgbaar is, is, wat je nu zegt over Geert Wilders, en wat, wat bijvoorbeeld met GroenLinks is gebeurd, een partij waar ik redelijk veel empathie voor heb, uh, met Jesse Klaver en Zinnieusdeel. Um, dus... Uh, is dat in jouw partij redelijk, uh, redelijk, uh, redelijk uniek dat je in het openbaar kan botsen met je eigen minister of is dat wel gebruikelijk? Uh, internationaal is dat uh, heel uniek. Er zijn echt landen tegen mij die, zeg niet, uh, die, die zeggen: als ik dan ergens kom, maar bijvoorbeeld ook als ik wel zelf tegen minister blok, die is dan van de VVD, maar nog altijd van de coalitie, waar ik ook uh, onderdeel van uitmaak. Als ik dan in het buitenland zeg dan tegen mij: zat jij nou tegen minister van je eigen coalitie uh, kritiek te leveren? Uh, ja. ja, dus dat, in het buitenland is het uniek. Uh, in Nederland is het soms ook, zijn er soms ook partijen met hele sterke partijdiscipline en partijen die meer individuele lid wel de ruimte willen geven. Als je natuurlijk wel maar binnen het partijprogramma blijft, je kunt niet ineens je programma gaan veranderen, want daar heb je zelf meegeschreven. Uh, ik denk dat dat bij het CDA wel heel erg veranderd is en ik denk dat Sibran Buma, onze vorige uh, le uh, leider in de fractie, daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Die heeft gezegd, de, het primaat gaat weer naar de fractie. Niet een fractiebestuur, niet ministers, niet een partij, maar de fractie bepaalt uiteindelijk het standpunt. En ieder lid heeft daarin uh, zijn stem en alles moet weer besproken kunnen worden in de fractie. En dat is, ik denk dat dat echt een grote dienst is van, uh, van Buma. dat die lid weer de verantwoordelijkheid gegeven. Ik denk, jij bent de kozen jij bepaalt wat een beleid is, maar jij moet het ook verdedigen in de fractie. Dus jij moet zorgen dat je een meerderheid krijgt in de fractie. En, um, dus, en, dat, dat, en dat maakt dat we op dit moment een enorme mooie vergadercultuur hebben bij ons in de fractie. Uh, ik zie ook dat dat bij andere partijen anders is. En ik weet ook dat het bij ons ook wel anders is geweest. Hoor. Maar uh, uh, ja, dat, is, uh, nou, dat is ook een leerproces voor alle partijen. Hoe kom je tot daar? En ik ben heel blij dat ik nou echt in een partij zit waar je om kunt, echt kunt zeggen wat je wil. maar waar je wel de verantwoordelijkheid hebt om een meerderheid te creëren in je eigen fractie voor je standpunt. Ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook moeilijk is om daarin zo vrij te zijn, aangezien je in een medialandschap zit die, ja, zoals je al zegt, uh, als je even een weerwoord hebt, dat dat meteen de koppen zijn: CDA botst met eigen minister. Of ja. uh, zulke ja, dat dingen. Dat is eigenlijk heel mooi, zo, dat eigenlijk de minister. Eigenlijk, doet zo doet dat, ja. Eigen, ja. Doet de minister toch wat we willen? Hè? Want de minister zegt ja, nee, goed, ja, het, het Kamer wil. Dus eigenlijk is het ook weer een hele mooie kop dat het CDA-Kamerlid zorgt, dat het CDA-Minister iets nog wat mooier schrijft. Ja, eigenlijk is dat inderdaad heel mooi. Overigens, en als het gaat om de partij, ja, je moet ook zorgen, dat, vind ik als uh, goed lid van die partij, dat wat je partij in hun programma zet, dat het goed is. Dus je moet ook meeschrijven aan zo'n programma, en je moet niet alleen meeschrijven, maar ook zorgen dat dan ben ik iemand vanuit die provincie op zich. Zeg, zeggen jullie ook even dat dat wel heel goed is? Dan zeggen jullie dat dat Snap je? Dus je moet ook draagvlak creëren en zorgen dat dat programma goed is. Dan krijg je ook niet dat je van de partij dit moet zeggen. Nee, dan is datgene wat je zegt, datgene wat je vindt. Dus dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Je bent geen makschaap wat zomaar even door een partij geduwd kan worden en nee, loopt met z'n allen in die richting de wei op. Nee, zorg dat die wei de goede kleur heeft, zodat iedereen die kant op wil rennen. Dat is eigenlijk eh, dat, dat, ja, je hebt ja. natuurlijk ook als, als, partij, als, als partijleder, als politicus natuurlijk ook inderdaad de verantwoordelijkheid om, als je iets vindt, daar ook draagvlak voor te creëren in ja. je partij. Ik ga toch niet zitten wachten totdat de partij een goed standpunt bedenkt. Ik, ik, hallo, ik, ik bedenk je de standpunt, snap je? Dus, uh, <laughs> en, uh, en dan door elke maandagochtend en een spreker te hebben natuurlijk. Ja, inderdaad. inderdaad. En uh, zijn, krijg je veel, wat voor soort vragen krijg je in zo'n spreekuur? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat is echt dat is het mooiste uur van de week. Of er zijn twee uur nog is in die titel. Waar komt vanaf? Er komen bedrijven die, die zeggen van wij hebben hier een idee, maar we komen erbij. De belasting is niet doorheen. Of, die zeggen, we zijn, of er komen mensen die zeggen ik heb een burenruzie En dan gaan ze me dat vertellen en dan zeggen: Oh, wat erg? Wat verwachten u nu van mij? Dan zie je eigenlijk niks, maar ik wil dat u alleen niet meer vertellen. Er zijn. Uh, Mensen die hebben een probleem met de uitkering van de WMO. Ik zeg, ja, daar ga ik niet over, want dat is van de gemeente. Ik zeg maar, in welke gemeente woon je? Dan kan ik wel het uh, mailadres van de wethouder geven. En dan ben ik die wethouder even Ik zeg, ik heb deze mevrouw op bezoek gekregen. En wil je haar mail even lezen? Um, daar komen mensen die zich zorgen maken om de buurt die moet worden opgeknapt en dat de authentieke elementen niet. Uh, de, nou, daar gaat er ook niet over. En soms gaat het ook dat ze zeggen: Ik heb dit gehoord in uh, de Tweede Kamer. Uh, zo, ik heb gehoord dat dit op de agenda staat. Zou je dit mee willen nemen bij dat onderwerp? Nou, heel breed. Alles komt er voorbij. Ja, heel fantastisch. leuk. Ja, heel ja. leuk. Ja. ja, wat ik uh, nog, no, ook nog wilde aankaarten was: de, Net hiervoor is, is, is deze houding wat je in Nederland heel erg merkt. Deze ik bedoel, we zijn een heel plat land, maar we zijn ook heel plat hiërarchisch gezien. Waarin je eigenlijk iedereen kan benaderen en iedereen kan mailen. Ik bedoel, het feit dat ik nu met een Tweede Kamer met een politicus zit, met iemand die eigenlijk het land re regeert of zou moeten regeren, uh, dat ik gewoon politici kan mailen en zeggen, hey, ik heb een goed idee, het lijkt me leuk als we dit zouden doen, zou je eraan mee willen doen? En dat daar gewoon ja op geantwoord en dat je daarheen kan en dat, er, dat je niet door... Weet ik veel, uh, team bodyguards heen moeten en gewoon met elkaar een kop koffie kan drinken. Dat is denk ik echt, echt uniek. En ik denk dat het nee. dat Nederland wel met z'n allen meer mogen beseffen en ook uh, uh, meer gebruik van mogen maken. Nou, jij gebruikt er al heel veel, heel veel, heel, heel, heel, heel veel gebruik van. Maar dat is echt uniek. Dat je, gewoon, je, je kan gewoon met de mensen die het land regeren, kun je gewoon een gesprek, kun je gewoon een kop koffie doen. Kun je gewoon vertellen van, hey, dit is waar ik mee zit. Uh, ja. En dat is echt, echt uniek. Ja, ja, ik denk dat dat klopt. als je vergelijkt met het buitenland, is dat heel bijzonder. Ja. En ik vind ook, dat moeten we, dat moeten we echt koesteren. Uh, ik ben er ook bijvoorbeeld niet voor, we hebben laatst uh, in de Tweede Kamer, is de mogelijkheid voor uh, lobbyisten en zo minder geworden om zo bij de Kamer binnen te komen. Ja, uit veiligheid zeggen ze dan, ja, maar, ik moet je maar kijken. Maar ik, ik hou er helemaal niet van, om die vore toren die de Tweede Kamer eigenlijk al is, met zijn beveiliging, om die nog hoger te maken. Ja. Dit is, uh, want, uh, want alle ambtenaren, en die ook goed hun werk doen, al die ministeries, die duizenden en duizenden ambtenaren, die mogen ons constant volpompen met wat de ministeries vinden. En die paar lobbyisten, die dan hun belang van hun bedrijf of hun gemeente of hun provincie of hun NGO uh, willen brengen, ja, die moeten dan eens een pasje krijgen om binnen te komen. Dat vind ik echt heel slecht. Ik ben dol op lobbyisten. Uh, als ze maar zeggen waar ze vandaan komen. Dat is het. En je hebt heel duur betaalde lobbyisten, van dure bedrijven of van de Nederlandse spoorwegen. Nou, dat is allemaal prima, als ik maar weet van dat ze namens de NS of namens dat grote bedrijf komen. Maar je hebt ook de onbetaalde lobbyisten van NGO's of uh, als mensen last hebben van geluidsoverlast van de trein, omdat er geen scherm staat, dan komen ze bij elkaar en dan zeggen ze, hoe gaan we dat vertellen? Jan, kan jij dat nou vertellen? Nou, Dan is Jan de lobbyist. Nou, dat snap je. Iedereen moet zijn belang. Kunnen uh, overleggen in Nederland een groot bedrijf aan een klein individu. En daar moeten we trots op zijn. En dat moeten we dus ook in stand houden. Ja, uh, cool. ja het, het lijkt me ook heel belangrijk inderdaad. Maar ik ben wel, dan ben ik ook wel een beetje benieuwd naar hoe dat lobby uh, werkt in Nederland. Uh, want je zegt, je, bent, je houdt van lobbyisten. Als ze maar zeggen waar ze vandaan komen, betekent ja. dat dat je wel eens gewoon mensen op je bank krijgt? Of op je. In je, in je op Skype dan tegenwoordig, misschien zelfs ja. die je uh, over een en ander beginnen te vertellen maar van je niet echt weet welk belang ze, belang ze dienen? Ja, als dat is, ik denk dat dat wel eens is gebeurd, maar het zijn dan gelijk hele slechte lobbyisten en daar ben ik er ook wel heel snel klaar mee eigenlijk. Uh, het, het sterke aan de lobbyist is dat hij altijd zegt dit is mijn opdrachtgever en hiervoor doe ik, doe ik het. En dat kan dus nogmaals zijn dat Jan zegt, joh, ik ben met de buurt bijeen geweest, ik ben met de buurt bij elkaar geweest en uh, dit willen we zeggen. <lacht> En, maar dan is het is ook goed dat je wel zegt, ik kom namens de buurt, of iemand die zegt, ik kom namens mezelf. Dat mag ook in ja. Nederland, je mag ook voor jezelf komen, dat mag, hoef je ook niet te schamen. Maar als je dat niet doet, ben je een echt een slechte lobbyist en dan uh, verberg je de dingen. Ik vind juist de kracht van een, een lobbyist die zegt, ik kom hier vandaan. Dan kun je ook eens een keertje bellen, van hé, hey, uh, dus dat doe ik ook wel eens. Dan bel ik terug in een lobbyist en ik zeg, ik lees dit in de krant. Ik zeg, hoe kijk jouw bedrijf er tegenaan? Snap je? Want dan krijg je een, op basis van, ja, wederzijns respect en het weten waar je voor staat. Hij voor dat bedrijf en ik eh, als lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Omdat je elkaar juist informatie verschaft in plaats van dat je dingen opdringt aan elkaar. Dat zou okay. zijn. En um, hebben nou lobbyisten veel macht in Nederland of weinig? Want ik spreken natuurlijk met verschillende mensen en iedereen heeft daar een andere mening over. En ik ben ook gewoon benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, geven we lobbyisten te veel ruimte of geven we te, veel, te weinig ruimte? Moet zo? geen lobbyisten meer sturen of is het juist goed dat ze lobbyisten sturen? Om een maar een voorbeeld te noemen. Ja, ieder bedrijf en ieder persoon, een stichting mag dat zelf weten, maar als we lobbyisten gaan verbieden in Nederland, ja, dat zou dat Want doet, wat doet een lobbyist? Die hebben natuurlijk wat slechte namen gekregen door in het verleden, onkooptoestanden en dat soort dingen. Maar wat lobbyisten doen is namelijk het belang van een bedrijf of van een uh, buurtvereniging of van een gemeente onder de aandacht brengen. En dat, ja, daar zijn we toch juist trots op dat dat mag. Het is wel de taak van het Kamerlid om vervolgens de afweging te maken: is dit belang van deze provincie, of het belang van de, deze buurt, of het belang van dit bedrijf, strookt dat met waar ik naartoe wil? Ja, en uh, kijk, als een Kamerlid altijd zegt: oh, de lobbyist zegt dat, oh, dan, goed, dan zal ik dat wel zeggen. Ja, nee, ja dat, dat is natuurlijk niet goed, maar dan is die lobbyist niet fout, en is dat Kamerlid fout. En um, kijk waar het, waar het om gaat, is krijg je wel, dat krijgt iedereen in de Tweede Kamer ook de ruimte om binnen te komen. Nou, dat, dat moet wel iedereen doen. En dan moeten Kamerleden ook voor openstaan. En een Kamerlid moet dan in mijn ogen niet zeggen, iemand mag niet komen, maar moet zorgen dat iedereen die wil komen, wel kan komen met zijn belang. Dat is nee. eigenlijk het, en dat er wel, natuurlijk een eerlijke verdeling in is. Als je constant maar eentje binnenlaat, ja, dat is natuurlijk niet, uh, ja. niet, uh, niet eerlijk. En wat ook geldt, is hoe meer je kunt verenigen. Dus hoe, als, als, kijk, als een lobbyist komt namens duizend bedrijven in Nederland, ja, dan legt dat meer gewicht in de schuil vaak dan dat er een voor eentje komt. Als iemand met handtekeningen komt van honderdduizend Nederlanders en zegt wij willen dat deze autosnelweg niet doorgaat, is anders dan dat die komt namens twee Nederlanders en die zijn de buren en ik vinden allebei dat de autosnelweg niet moet komen. Dus het verenigen werkt wel. Ja, natuurlijk denk ik ook dat het heel belangrijk is dat lobbyisten de ruimte krijgen en dat, dat moet ook gewoon gebeuren. Ik denk dat dat ook een goede graadmeter is voor wat er gebeurt in de samenleving en wat er ook speelt wellicht onder experts en, en mensen met mm. grote invloed in het land zelf. Maar dat ze ruimte moeten krijgen wil nog niet zeggen dat er situaties kunnen ontstaan waarin sommige lobbyisten te veel macht hebben. Laat het voorbeeld nemen van, de, van het beruchte sms'je van Paul Polman naar, uh, naar Mark Rutte, waardoor de dividendbelasting of zogenaamde dividendbelasting opeens van tafel was. Uh, mijn vraag is, zijn er zulke situaties, zijn er zulke relaties ontstaan in Nederland waar we liever vanaf willen of afstand willen van nemen of iets mee willen doen? Ja, ja de dividendbelasting, dat was echt niet dat één... Eh... Uh, SME, ja goed, ik was er niet bij, maar dat gaat echt niet over één SMS, want ik weet al hoeveel er wel overleg over is in de coalitie. Dus, dus uh, ook, dat zal dat, dat SMS is vast één van die, maar ik, ik leg het naar mijn eigen woordvoorschap, doen. Ik doe mijn woord voor de mm -hmm. mensenrechten als de lobbyist van Amnesty International, als de lobbyist van Human Rights Watch, als uh, de lobbyist van, um, wat, wat zullen we nog eens uh, erbij pakken? Wie komen altijd langs? Of een China Alert, als die allemaal niet meer met mij mogen sms'en, appen en niet meer langs mogen komen. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. En die appen mij ook allemaal. Sterker nog, ik zeg tegen hen, als je de minister iets wilt zeggen in het debat waarvan jij denkt dat ik het niet vind, laat het mij weten. En dan appen ze me, ja, maar wat de minister zegt kan niet. Druk ik dan gelijk op de knop, de minister, dat kan niet? Nee, nee, zegt: oké, kan dat niet? En soms sms dan, jawel, want de minister heeft dan dat geantwoord. Dus Ja, ik heb, ik heb echt graag contact. Maar ja. het is alleen de zaak Kopieer plak je meteen wat een lobbyist zegt, ja of nee? Ja, dat moet je niet doen. Je moet je eigen afweging maken. Kijk, iedereen heeft inspraak bij mij en ik doe de uitspraak. <lacht> en, uh, en, dat, en ik ga, en, en dat, maar dat moeten ze wel, ik denk dat het wel een taak is van elke. Het zou het verschrikkelijk zijn als ik NBC als International niet met de woord kon staan. En ik ben het ook vaak niet eens met Amnesty International, maar vaak heel vaak ook wel. Maar dat is eigenlijk niet relevant als, als we de informatie maar wel mogen hebben van elkaar. Ja, precies, precies. En dat iemand die zo'n belangrijke taak heeft, uh, als het gaat om de grote bedrijven, dat die uh, een sms stuurt naar de minister-president, dat dingen gevolgd hebben. Ja, ik zou, je zou een straf moeten krijgen als ik niet zo sms heb. Uh -huh. En wat de minister-president dan niet doet, ja, dat zijn de minister-president. Als die, ja. die slaapt ze achter ze aanloopt en alles doet wat die sms, ja, dan is het misschien niet verstandig. Maar ja, dat kunnen ja. we niet inschatten. Dat is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf, inderdaad. Ja. Daar ben ik met je eens. Ja. Um, we hebben natuurlijk nu één, één, één super grote lobbyist in Nederland, en dat is het RIVM of het OMT. Um, hoe is de sfeer in de Tweede Kamer met, met het geheel? Met waar, waar we nu in zitten? Ja, dus uh, heel raar, want we zijn nu nog op dit moment uh, ook toch wel zoekende hoe kunnen wij toch weer meer. Uh, langzaam meer gaan doen. Hè? Want ik heb eerst die eerste fase van wow, allemaal niet, in elkaar, allemaal niet meer in de kamer, maximaal twee kamerleden per fractie in die grote zaal. Voor de rest geen plenaire debatten meer, alleen over corona. Uh, en voor de rest doen we veel schriftelijk uh, via uh, Skype, uh, Zoom, Facetime, Jitsi, Bexit en uh, ik weet niet wat voor apps ik allemaal op, uh, <laughs> ik heb, uh, been, af, uh, Sinds afgelopen heb. Uh, en nu zie je dat we um, langzamerhand in zitten en dat, dat je steeds stem krijgt van ja, maar hoe kunnen we nou toch wel weer uh, dingen doen? Want er moeten ook dingen gebeuren, zowel op korte termijn, als ook op lange termijn. Uh, en uh, dat is dan nu, we, eigenlijk uh, zijn we zoekende naar hoe we toch langzamerhand commissievergaderingen en debatten weer uh, door kunnen laten gaan, zonder dat je um, niet uit het verliest dat je wel ook het goede voorbeeld moet geven, want als wij met z'n allen weer gewoon naar de werk gaan, alsof er niks in de hand is, ja, dan denk ik in Nederland ook van, hey, uh, ja. Wij allemaal, uh, dus wat je ziet is dat we nog steeds het meeste via schriftelen doen en via beeldvergaderingen, uh, uh, maar dat uh, er hier en daar één keer per week een commissievergadering uh, doorgang kan vinden. En dan moeten wij dus ook heel goed prioriteren. Waar willen we het dan over hebben? Dus dat is wel heel bijzonder. En als ik er nu ben, zijn al die gangen hartstikke leeg. Dat is echt heel bijzonder. Hoe voelt dat? Om oh, eindelijk eens een keer door de gangen te lopen zonder al die uh, reporters. Echt, maar ook geen collega's. Het is echt een spookhuis als je dan nou door de CDA-gangen daar loopt. Het is dan zo'n oud gebouw, oud ministerie van Justitie. Donker is het dan overal. Het klinkt dan als een soort kloostergang wat dan bij de echo zo uh, terugkaatst. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. gek is dat. Hey, ja. uh, ik heb eigenlijk uh, van tevoren niet gevraagd hoeveel tijd je had. Ik uh, heb nog duizend oh. vragen die ik kan stellen, maar ik, oh, misschien kunnen ja. we even bet beter afstemmen hoe lang je nog hebt. Nou, misschien dat we wel, maar ik zie inderdaad dat het 11 dat uur is geweest. En, uh de volgende teleconference begint langs op de berg. Dus denk, kunnen wij zo binnen nu vijf minuutjes afronden? Is dat mogelijk? Ja, we, we kunnen ook gewoon afronden. Ik bedoel, uh, het enige ja. wat ik nog wilde vragen was, nou ik wilde eigenlijk nog een groot onderwerp openen over je eigen portefeuille en hoe je je positioneert in je eigen partij. Maar dat wordt denk ik weer een, een gesprek van tien minuten, een half uur ja. tot een uur. Dus um, ja, ik vond het gewoon leuk om even met elkaar weer te spreken. Ik denk dat het ja. goed moet zien als een leuke kop koffie. Ja. En um, ja, ik hoop dat we na deze en na het geheel met corona gewoon een echte kop koffie kunnen drinken. Lijkt me heel goed en dan doen we dan gewoon nog een interviewtje over de positie en de, uh, op buitenlandse zaken, recht en defensie en de, en de, en, uh, en de ja. ja, leuk, top. Dan wil ik je hartstikke bedanken Martijn en uh, alweer veel succes met je volgende teleconference en alvast een fijn weekend. Ja, dankjewel en ik uh, ga jou volgen op, uh, via YouTube of in, iTunes of in Amerika. Heel goed dames en heren, like en subscribe. <laughs>